Deze, die reed zeker weten door het rood. En bij deze twijfel ik nog. En dan zat er zat nog een autootje tussenop. Maar niet naar rij staan, klik trucje. Het gaat toch geen file rijden als je op de Brommen zit. Ik hoef niet snel te gaan. Maar kan niet in de rij staan achterin. Je Hier is doorgetrokken streep, mag ik niet op het fietspad op. het andere is niks meer dan een suggestiestrook. Een fiets suggestiestrook. What the fuck? Allemaal rood, hè? Rood, rood, rood. Als hij een meter naar voren komt, kan die andere er langs. Even bedanken. Voor mij is het aan het kruis. Voor mij inrit, uitrit. Ja, oh, dat maakt niet bij hoor. Goed zo, dat ik wel. rustig we aanrijden langs die auto's heen, maar er wordt een fietser achter mij die mij voorbij, wil. Ik kan aan de kant. Steu parkerend op het kruis. Nog even de voorlangs. Dikke brille smaal, maar ja, niemand ziet het. Wat gaan we doen we? Nog een halve meter. Oeh, ik kan met de brommen voor staan. En niet op de rem trappen, meer naar voren rijden of twee. Zij zetten zitten op de linker ja. zo traag als ze is, 12 meter afstand houdend, achter mij stilstaand. waarom ik op de tweede rijbaan ga staan, is heel simpel. Maar ik verwacht dat daar nog wel één of twee rechtsaf gaan op die eerste rijbaan. De knoeien. Hier knoeien, de hier komt de nergens tussen. Man, man, man, man, man. Een zooitje. Ah, ОТФАЙ ДОМЫ ОТФАЙ ДОМЫ Wat een godverdomme min op de, de stil zijn achter een andere auto!